Maar meneer, maar meneer, hoor ik jullie dan zeggen, ik heb meer dan één kenmerk. En dan zeg ik, ja, dat klopt. En dan zeggen jullie, en de meeste van onze kenmerken die zijn afhankelijk van meerdere genen. En dan complimenteer ik jullie op jullie geweldige genetische inzicht. En dan zeggen jullie vervolgens, ja, maar waarom kijken we de hele tijd naar enkele genen dan? En dan zeg ik natuurlijk, ah, goed punt. Laten we gaan kijken naar kruisingen met meerdere genen. Tot nu toe hebben we gekeken naar wat we noemen monohybride kruisingen. Dat wil zeggen kruisingen waarbij je rekening houdt met slechts één erfelijke eigenschap. In veel gevallen is het echter relevanter om te kijken naar meerdere erfelijke eigenschappen tegelijkertijd. Voorlopig houden we het even bij wat we noemen dihybride kruisingen. Oftewel kruisingen waarbij je rekening houdt met twee erfelijke eigenschappen. Aan het eind van deze les kun je de volgende dingen. 1. Je kunt het verschil noemen tussen niet gekoppelde en gekoppelde genen. 2. Je kunt kruisingsschema's opstellen voor die hybride kruisingen. En 3. Je kunt voorspellingen doen of genen gekoppeld of niet gekoppeld overerven. Uitgebreidere leerdoelen kun je vinden in de beschrijving. Laten we even teruggaan naar onze goede oude vriend Mendel. Mendel keek namelijk niet slechts naar één kenmerk, maar naar zeven verschillende kenmerken van zijn erwtenplanten. Bij de erwten zelf bijvoorbeeld keek hij niet alleen naar de kleur van de erwten, maar ook naar de vorm. Die kan bij erwten rond of gerimpeld zijn. Bij een van zijn kruisingen kruiste hij planten met gele ronde erwten met planten met groene gerimpelde erwten. Dit was de P-generatie. De F1-generatie bestond volledig uit planten met gele ronde erwten. De F2-generatie, ontstaan door de F1-generatie onderling te kruisen, was bijzonder. Er ontstonden vier fenotypes. 9 op de 16 erten waren geel en rond en 1 op de 16 erten was groen en rimpelig. Maar 3 op de 16 waren geel en rimpelig en 3 op de 16 waren groen en rond. Er had wat we noemen recombinatie plaatsgevonden. Er waren nieuwe combinaties van fenotypen ontstaan. Laten we kijken of we dit uit kunnen vogelen op basis van de kennis die we al hebben. We hebben in dit geval te maken met twee genen. Eén gen voor ertekleur, laten we die even K noemen, en één gen voor ertevorm, laten we die R noemen. Beide genen hebben twee allelen. Voor gen K hebben we een allel voor gele erten en een allel voor groene erten. Bij gen R hebben we een allel voor gerimpelde erten en een allel voor ronde erten. We kunnen ervan uitgaan dat de planten in de P-generatie homozygoot waren voor beide genen. We kunnen er daardoor ook van uitgaan dat de F1-generatie volledig heterozygoot is voor beide genen. We zien dat de F1 het fenotype gele ronde erwten heeft, dus we kunnen zeggen dat het allel voor gele erwten dominant is over het allel voor groene erwten, en dat het allel voor ronde erwten dominant is over het allel voor gerimpelde erwten. We geven dus de volgende afkorting voor de allelen: hoofdletter K voor geel, kleine letter K voor groen, hoofdletter R voor rond, kleine letter R voor gerimpeld. Dan kunnen we ook de fenotypes van de P en F1-generaties goed opschrijven, zoals dit. Voor de verdeling van genotypes en fenotypes in F2 is het waarschijnlijk het handigst om een kruisingstabel te maken, maar deze gaat er een beetje anders uitzien dan jullie tot nu toe gewend zijn. Dat komt doordat we iets anders moeten kijken naar de gemeten. Bij monohybride kruisingen waren er telkens maar twee gemeten per ouder mogelijk. Met het ene allel of met het andere allel. Maar bij die hybride kruisingen moeten we er rekening mee houden dat je alle combinaties van allelen samen kunt krijgen. Stel het gen voor ertekleur ligt op ertochromosoom 2 en het gen voor ertevorm op chromosoom 4 dan kun je het natuurlijk zo zijn dat hoofdletter k en hoofdletter r bij elkaar komen in één gamet, maar ook hoofdletter k, kleine letter r, kleine letter k, hoofdletter r en kleine letter k, kleine letter r. Als je kijkt naar twee eigenschappen, moet je dus rekening houden met vier gameten per ouder. Dit is ook wat je opschrijft in je kruisingstabel, waardoor je kruisingstabel wat groter wordt. Vervolgens kun je je kruisingstabel uitwerken... Zoals je het gewend bent en kun je zien welke genotypes en fenotypes je krijgt in de F2 en in welke verhoudingen die zijn. Zoals je ziet klopt dit precies met de verhoudingen die Mendel vond in zijn eerdere experimenten. Deze recombinatie vindt echter niet altijd plaats. Latere onderzoekers kruisten, geïnspireerd door Mendels experimenten, ook planten, maar keken naar bloemkleur en de vorm van de stuifmeelkorrels. Voor bloemkleur waren er twee fenotypen, dus twee allelen, paars en rood. Voor stuifmeelkorrelvorm gold hetzelfde, rond of langwerpig. In de F1 vonden de onderzoekers netjes een fenotype voor beide kenmerken, paarse bloemen en langwerpige stuifmeelkorrels. Paars en langwerpig waren dus dominant over rood en rond. Echter, toen ze naar het resultaat van de F2-kruising keken, zagen ze dat ongeveer drie kwart van de planten paarse bloemen had en een lange stuifmelkorrel en een kwart van de planten rode bloemen en een korte stuifmelkorrel. Slechts bij een enkeling had recombinatie plaatsgevonden. Hoe komt dat? Laten we even terugdenken aan chromosomen. Genen hebben op één bepaalde plek op een chromosoom hun locus. Stel nou dat de loci van de genen op hetzelfde chromosoom zitten. Dan erven ze natuurlijk samen over. Immers, tijdens de meiose, worden niet de losse genen over de gameten verdeeld, maar alleen de chromosomen. Twee genen die samen overerven noemen we gekoppelde genen, terwijl genen die niet per se samen overerven niet gekoppelde genen worden genoemd. Gekoppelde genen kun je voor een kruising beschouwen als één gen. Je kruisingsschema ziet er dan uit als die bij een monohybride kruising, maar bij de gameten zet je dan wel beide allelen. Je zet bij de gameten wel een streep onder de allelen om aan te geven dat deze gekoppeld zijn. Als ik nu de kruisingsschema's volledig uitschrijf, zie ik dat inderdaad de F2 een 3 tot 1 verhouding heeft van deze fenotype. Maar waar komen die paar recombinanten vandaan waar we het net over hadden? Dat heeft te maken met iets wat ik jullie eerder al heb uitgelegd. Crossing over. Even ter herhaling, bij crossing-over wordt er materiaal uitgewisseld tussen twee chromosomen, doordat chromosomen elkaar kruisen. Stel nou dat deze crossing-over precies plaatsvindt tussen de genen voor bloemkleur en stuifmeelkorrelvorm. Dan ontstaan er toch nieuwe gameten. Je mag er bij gekoppelde genen van uitgaan dat er geen crossing-over plaatsvindt, maar je moet er wel rekening mee houden dat het kan gebeuren. In conclusie. Bij die hybride kruisingen kan bij niet gekoppelde genen recombinatie plaatsvinden tussen allelen. Als je dus een kruising doet met twee niet gekoppelde genen, moet je kruisingstabellen maken met vier gameten per ouder. Bij gekoppelde genen vindt recombinatie over het algemeen niet plaats. Daar kun je dus dezelfde methode gebruiken als bij monohybride kruisingen. Crossing over kan er echter toch voor zorgen... ...dat ook gekoppelde genen recombineren. Dat was hem weer voor vandaag. Ga lekker kruisingstabellen maken. Tot ziens.